Het kabinet heeft in 2017 in zijn regeerakkoord vastgelegd dat er meer aandacht moet zijn voor de regio. Want daar komen alle maatschappelijke opgaven samen in het landelijk gebied. Afgesproken is dat de vier overheden, gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk, meer integraal samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en specifiek gericht op wat nodig is voor de regio. Hiervoor is Nationaal een speciaal programma opgesteld. Het interbestuurlijk programma. Samenwerking tussen overheden is al heel oud. Ieder vanuit de eigen taak. Het verschil nu, met het interbestuurlijk programma, is dat het aanpakken van de maatschappelijke opgave nadrukkelijk centraal staat door overheden en maatschappelijke partners samen. Hiervoor hebben vertegenwoordigers van alle lagen van de overheid een verklaring ondertekend om zo samen in te zetten voor een vitaal platteland omdat deze vorm van integraal samenwerken anders is dan er tot nu toe gewerkt wordt, willen de overheden weten of en hoe samenwerken met de maatschappelijke opgave centraal in de praktijk werkt. Als voorbeeld nemen we de waterkwaliteit. Een onderwerp waar veel overheden en maatschappelijke partijen bij betrokken zijn. De waterkwaliteit wordt bepaald door eigenschappen van de waterloop zelf, door wat erin komt aan bijvoorbeeld stikstof, fosfaat en chemische verontreiniging en door het watervolume. Hier gaat een waterschap over. De gemeente bepaalt wat er aan de randen van een water mag staan. Bijvoorbeeld een moederij, een drukke weg of een fabriek die water gebruikt. En of er buffers zijn tussen het water en de activiteiten. De gebruikers, boer, burger en bedrijf hebben binnen de regels hun eigen rol. Daarnaast heeft de provincie de verantwoordelijkheid dat het goed gaat met het water als geheel en de biodiversiteit in en om het water. En dat zijn alleen nog maar de lokale factoren. Water en lucht komt ook uit andere regio's en landen. En hier speelt het Rijk een rol. Een verbetering van de waterkwaliteit vraagt dus om een opgerichte samenwerking tussen de overheden en maatschappelijke partners. Hoe dit anders samenwerken werkt, zoeken het Planbureau voor de Leefomgeving en de Vrije Universiteit samen uit met en voor het IBP Vitaal Platteland. Dit programma heeft als ambitie om ecologisch duurzaam, economisch vitaal en een leefbaar platteland dichterbij te brengen. Het PBL en de VU onderzoeken hoe integrale samenwerking bijdraagt aan het halen van de doelen op de kortere en langere termijn en het dichterbij brengen van de ambities. Er zijn 15 kansrijke gebieden waar de samenwerking naar een vitaal platteland wordt uitgeprobeerd. Dit wordt gedaan met overheden en maatschappelijke partijen. Van deze gebieden volgt het PBL en de VU in vijf gebieden wat daar gebeurt. Om te onderzoeken of de samenwerking tussen overheden en net de maatschappelijke partners helpt om de doelen dichterbij te brengen, doen het PBL en de VU een lerende evaluatie. Dit doet in dat zij niet achteraf het programma evalueren, maar al gedurende de periode van het programma, meekijken en teruggeven of de voorwaarden worden gecreëerd om de doelen van het programma dichterbij te brengen. Het PBL brengt ook kennis aan tafel om de overheden te helpen hun doelen aan te scherpen. In 2021 rapporteren het PBL en de VU of het interbestuurprogramma Vitaal Platteland heeft bijgedragen aan de voorwaarden om de ambities voor een vitaal platteland dichterbij te brengen.